Goed mensen, um, we gaan beginnen. We hebben de 100 mensen bereikt, dus een mooi moment. Um, welkom op het uh, webinar Klei in Veen. Um, mijn naam is Frank Lensink, ik ben thematrekker van het programma, het innovatieprogramma voor Klei in Veen. Um, dit is een webinar wat we organiseren samen met, uh, als VIPNL, samen met het Innovatieprogramma Nederland, samen met het Nationaal Onderzoeksprogramma uh, Broeikasgasemissies Veenweide, Montpol. Um, we willen u graag... Uh, in de komende anderhalf uur meenemen in alle kennis die we ondertussen aan het verzamelen zijn rondom het idee achter Kleinveen um, en we willen een aantal pilots toelichten en we zullen met twee sprekers uit het veld in gesprek gaan uh, op het einde van de sessie. Um, waar we het vandaag niet over gaan hebben is de economie achter Kleinveen en we gaan het ook niet hebben uh, over Kleinveen. Op veen. Klei op veen betekent dat we het uh, uh, niet gaan hebben over dikke lagen klei op de veen. Daar gaan we, willen we het later nog een keer over hebben, maar dat is een hele andere dynamiek, een ander traject um, um, die niet helemaal past bij klei en veen. Um, wat we gaan doen, we gaan um, uh, zo eerst na, um, met um, Mariet, um, Mariet aan de slag over uh, de werkingsprincipes achter het veen. Vervolgens uh, gaat Maaike van Achtmaal iets vertellen over uh, de pilots die we doen. We gaan in gesprek met uh, Joyce Zuidam van het Rijkswaterstaat. En uh, we gaan in gesprek met uh, Bernd van uh, Hoogheemaatschap, volgens Noorder uh, uh, Hoogheemaatschap, um, uh, Schindeld in de krimpende water, excuus. Um, Eerst vooraf een paar huishoudelijke mededelingen. Deze sessie wordt opgenomen, dat heeft u gezien. Als u het niet op prijs stelt dat u opgenomen wordt, uh, is er de mogelijkheid om uh, deze webinar alsnog uh, later in de later stadium op de website van NMBV te bekijken en op de website van VIPNL. Dus dat is één. Um, het tweede, u kunt vragen stellen. Via de chat. We zullen een aantal vragen eruit halen. Die zullen we proberen te bespreken. Waarschijnlijk omdat we met een grote groep zijn, um, zullen we niet alle vragen kunnen beantwoorden. Die proberen we in de later stadium schriftelijke met iedereen te delen. Uh, dat lijkt ons op dit moment uh, de beste weg. Um, Klein veen. Um, de basisgedachte van Klein veen komt eigenlijk uit de natuur. Als u door Nederland heen rijdt, dan ziet u. Uh, in heel veel veenweidegebieden uh, klei en kleilaagjes op de veengebieden liggen. Dat is een natuurlijk oud proces geweest uh, bij overstromingen van rivieren, zijn veel kleideeltjes afgezet. Dus het idee is eigenlijk van niemand, het is van de natuur. Um, desondanks is het een interessante mogelijkheid om uh, te kijken of dat we wat kunnen doen aan de broeikasgassenmissies die uh, vrijkomen uit de veenweide. Uh, niet raar. Um, want beroepsmissies is een topissue in het klimaatprogramma bij het ministerie. Vandaar dat deze twee programma's ook opgezet zijn, uh, het innovatieprogramma en het uh, meetprogramma, uh, en er nu heel veel aandacht voor is. Um, ik denk dat we snel uh, overstappen op een van de eerste sprekers, um, uh, dat is Mariet Hefting. Zij is universitair hoofddocent Ecologie en Biodiversiteit aan de Universiteit van Utrecht. Um, en zij is um, uh, verbonden aan het onderzoeksconsortium van het NRBV en uh, neemt ook deel in het programma Klein Veen van VIPNL. Um, zij zal ons meenemen in de principes achter uh, Klein Veen, dus hoe werkt Klein Veen en wat doet het eigenlijk in die bodem voor de kennis die we nu hebben. Mariet, mag ik jou het uh, woord geven? Ja, dankjewel Frank. Ik ga even mijn scherm delen. En het even groot maken. Zo. Um, welkom allemaal bij dit webinar Kleinveen. Um, mijn presentatie is een samenwerking met Joost Keuskamp uh, van Beyond Research uh, en met Maaike uh, van Achtmaal van het Louis Bolk Instituut. Samen hebben wij um, alvast wat metingen gedaan aan Kleinveen en die wil ik jullie presenteren op dit moment. Um, in eerste instantie als we willen. Uh, Praten over klein veen. Het is een methode om de broeikasgasemissies uit veenweiden te verminderen. En dan moeten we kijken waarom breekt veen eigenlijk af en hoe werkt dat nou? nou veenafbraak is eigenlijk langzame verbranding. En daarbij is brandstof nodig, dat is het veen zelf. Daar is zuurstof nodig en zuurstof drinkt de bodem in wanneer je een bodem ontwatert. En daarnaast heb je ook nog een katalysator nodig en dat zijn de enzymen die worden uitgescheiden door de bodemmicroorganismen. En wanneer deze allemaal samenkomen, de zuurstof, het veen en die enzymen, dan vindt er afbraak plaats en dan krijg je CO2-emissie. Nou, die klei- in veenmaatregel, wat doet die nou eigenlijk? We brengen eh, beperkt hoeveelheid klei op. Het is in ongeveer een laag van 1 tot 2 centimeter. En als we het dan over droge stof hebben, dan is het ongeveer 10 kilogram droge stof per vierkante meter. En die klei die moet zich mengen met die bovenlaag, met die toplaag. En dat kan door een natuurlijk proces in het dat met het regenwater in de poriën van dat veen spoelt. Ook met bioturbatie, wormen brengen dat, die kleilaag in die veenbodem. En in principe kan het worden toegepast naast allerlei andere maatregelen, bijvoorbeeld watermaatregelen. En het idee is dat zo'n klein dun laagje klei eigenlijk weinig verdere impact heeft op je management. En waarom nou klei toevoegen? Nou, klei dat zijn hele kleine reactieve deeltjes... En die kunnen vocht vasthouden, houden nutriënten vast. Maar die zouden ook een effect kunnen hebben op die enzymen en op die hele bodemstructuur. En wat we zien in het lab is dat het ook der, wel degelijk zo werkt. Dat we minder emissies hebben. Er kan ook door die reactieve deeltjes, die kunnen een interactie aangaan met organisch materiaal. En daar een complexvorming kan plaatsvinden. Dus organominerale complexen. En die zijn dus niet meer beschikbaar voor de micro-organismen om af te breken. Een andere mogelijkheid is dat er een interactie is met die micro-organismen in de bodem. Een verschuiving ook van de eh, microbiële gemeenschap die daar zit. En een verandering in de bodemstructuur kan plaatsvinden door die klei nou, Het leidt allemaal tot een reductie van die veenafpaak en hopelijk een voldoende reductie van die broeikasgasemissie. En Zoals Frank net al zei, komen we van nature ook al klei voor in venen. Maar um, het, het idee is dat we echt nieuwe klei moeten toevoegen om die reductie van CO2 te kunnen bewerkstelligen. Maar wat laten nou die labproeven zien? Uh, die labproeven laten zien dat er een reductie is van um, de emissie. Dit uh, figuur wat je hier ziet, dat is over de tijd, over een hele lange periode hebben we de broeikasgasemissies gemeten... In een labopstelling waarbij de klei helemaal optimaal gemengd werd met die uh, veenbodem. En dan zie je dat verschillende typen klei uh, verschillende reductie laten zien. En de meest optimale kleien laten een reductie zien van 33%. Eerder spraken we over 50%, maar toen hadden we nog niet gecorrigeerd voor de pH-effecten die ook optreden in deze bodem. Dus we komen nu uit met een pH-correctie op 33%. De kleiwerking, je ziet de eerste lijnen hier van de, vanaf de nul, um, die zijn anderhalf jaar is het effect uh, verdwenen, maar de eerste periode is het effect ook nog niet zo groot. Dus het duurt enige tijd voordat er echt duidelijk een reductie optreedt en helemaal na anderhalf jaar dan zie je dat het effect eigenlijk weer verdwijnt. Nou, verder onderzoek moet eigenlijk uitwijzen wat nou precies de mechanismen zijn. Welke mechanismen dragen het meest bij aan die reductie van CO2-emissie? Op basis van deze labproef zien we dat het effect ongeveer 25 milligram CO2C per gram klei betekent. Dus dat is waar we rekening mee kunnen houden. Als een optimale menging plaatsvindt met die bovengrond. Nou, iets anders is nog een winstwaarschuwing, want wat we ook zien. Wanneer we eh, bodem uit Zegveld, uit Gersloot en Olde Lamer, als we daar klei aan toevoegen, twee verschillende soorten klei, Blankenberg en klei uit Friesland, is dat het re reductie effect nogal eens uit, uiteen kan lopen. Dus dat bij, bij Zegveld zien we een duidelijke reductie. En de proeven die ik eerder liet zien, dat zijn ook allemaal uh, proeven die uitgevoerd zijn op Zegveldveen. Maar bij Gersloot zie je dat er eigenlijk met de Frieslandklei geen reductie plaatsvindt. Ja. En uh, bij Oldenamer zie je zelfs dat er emissie gaat plaatsvinden. Dus meer emissie in de bodems die gemengd zijn met klei dan, um, dan de controlebodems. Dus dat is de stippellijn in dit geval, is de controle. Dus het is wel degelijk zo dat er een interactie is tussen het veentype en het kleitype. En dat we dus verder moeten uitzoeken wat de oorzaak daarvan is, voordat we dit heel grootschalig gaan uitrollen. Wat zien we dus? In labproef zien we verminderd CO2-emissie um, en waar, heeft, waar grijpt dat nou op aan? We willen eigenlijk weten, is dat nou, wat doet het nou met het veen, wat doet het nou met uh, de zuurstofindringing? en wat werkt het nou op die katalysator? Als, als we kijken naar de brandstof, naar het veen zelf, dan zou het kunnen zijn dat er dus complexvorming optreedt. Dus dat die kleideeltjes, de organische deeltjes, binden waardoor de micro-organismen het niet meer kunnen afbreken. Het kan uh, inwerken op de zuurstof, dus het verstoppen van de poriën, en het kan ook inwerken op de enzymen, op de binding van de enzymen. Dat heb ik hierbij nog een keertje verder uitgewerkt. Dus de hypothese 1 is, oh, dat is een beetje een Complexvorming. Dus het heeft invloed op de brandstof. Wanneer je kijkt naar het substraat in een veenbodem, dan bestaat dat uit wortelexudaten, uit nutriënten en uit opge opgelost koolstof. En het zou kunnen zijn dat die deeltjes worden gebonden door de kleinmineralen en daardoor minder beschikbaar zijn voor afbraak. En necromas, dat is wat tegenwoordig uh, steeds meer een inzicht uh, is dat er microbiële biomassa, dus uh, hieven, uh, dus schimmeldraden en microbiële uh, uh, cellen, dat die eigenlijk wanneer dat sterft ook stabiel wordt en niet meer makkelijk wordt afgebroken. Ook die deeltjes kunnen gebonden worden in klei en zijn dus dan echt beschermd en zullen niet meer uh, gebruikt worden als brandstof voor het proces. Uh, de volgende hypothese is het verstoppen van de poriën. Wanneer die klei dus in die veenbodem spoelt, dan zou dat uh, uh, de poriën kunnen verstoppen, waardoor de zuurstof minder makkelijk in die veenbodem drinkt. Het kan ook de water, uh, uh, het water beter vasthouden, want die kleiën die zwellen en die kunnen water goed vasthouden. Um, en dat zou dus uiteindelijk kunnen leiden tot minder zuurstofindring in je, in je bodem en minder uitdroging in de zomer. Dat is ook een effect wat dus je CO2 uh, Emissie kan verminderen. De laatste hypothese die we hebben is dat er biologische interacties zijn, dus dat er eigenlijk ingewerkt wordt op de katalysator. En dat kan op verschillende manieren: Dat kan verandering zijn van activiteit van de micro-organismen doordat er verminderde enzymproductie is of dat er enzymen worden gebonden. Um, er kan verandering zijn van de, de microbiële gemeenschap. Doordat die klei aanwezig is, zijn er verschuivingen uh, en is de omgeving minder optimaal voor bepaalde micro-organismen. Er zal een verschuiving zijn van wie daar actief groeit. En er kan een verandering optreden in de dominante metabolische route. Dus wat wordt er gebruikt als elektroonacceptor? Is dat zuurstof of is dat een alternatief voor die zuurstof? Dus Dat zijn allemaal biologische interacties die ook kunnen eh, worden beïnvloed door de toevoeging van klein. Het is dus zo dat we bij die drie hypotheses aan het werk gaan en gaan proberen met een, een IO om dat verder uit te diepen. Wat is nou het belangrijkste, belangrijkste werkingsmechanisme? Als we nou kijken naar die werkingsmechanismen, dan zien we dat eh, de vragen die uit de praktijk komen heel sterk aansluiten bij die drie eh, eh, hypothesen. Als je zegt hoe langdurig is het nou werkzaam, dan wil, je dat, dan wil je eigenlijk bedenken, moeten we dat opnieuw aanbrengen? Dat zou dan moeten zijn, wanneer het gebonden wordt aan de klei, de brandstof, dan... Denk je dat je dat opnieuw moet aanbrengen, omdat dan de klei op een gegeven moment verzadigd is? Terwijl als het nou inwerkt op je poriën en het vasthouden van vocht, dan hoef je het helemaal niet opnieuw aan te brengen en dan is het heel langdurig werkzaam. Daarom is het belangrijk om uit te zoeken wat het werkingsmechanisme is. Dus wanneer herdosering nuttig is, ja, dat betekent herdosering moet je doen wanneer het complex verzadigd kan. Je um, wil ook weten of het werkzaam is op de onderliggende laag. Ook dat heeft weer te maken met de, de, de poriën. Welke van de drie hypotheses sturend is. Nou, er zijn nog veel vraagtekens zoals je ziet. Ook het risico op versnelling. Daar, het zou kunnen zijn dat sommige um, kleien bijvoorbeeld heel veel nutriënten bevatten. En dat dat de reden is dat er versnelling kan gaan optreden van de CO2-emissie. Met name dan in, bodems die van zich, in, in veenbodems die van zichzelf wat armer zijn. Dus op die manier moeten we eigenlijk al deze uh, mechanismen uitsluiten of heel goed een idee krijgen wat de mechanismen zijn, zodat we ook de vraag uit de praktijk vrij snel kunnen beantwoorden. Oké, okay, wat doen we nou verder aan labmetingen? We zijn nu volop bezig met, uh, met de eerste experimenten. We meten ook uh, direct de. Uh, in ongestoorde monsters in het veld. Maar wat we willen uitzoeken, wat zijn nou verschillende kleieigenschappen die bijdragen aan optimale remming van de CO2. En wat um, met emissiemeting in het lab, van um, hoeveel reductie treedt er dan op. We willen ook meer inzicht krijgen in de microbiële gemeenschap uh, door uh, DNA extracties te doen en enzymmetingen. Zodat we dat beter uit elkaar kunnen trekken. En we kijken naar de samenstelling van het organische stof. Wat wordt er nou precies geremd? Welke emissie? Dus het doel van dit hele project is het begrijpen van het mechanismen, Het voorspellen van de werkzaamheid eh, van verschillende kleieigenschappen op dat veen. En de combinatie daarvan. En iets over de optimale dosis en de duur van, eh, van de werkzaamheid. En we willen uiteindelijk kijken de, natuurlijk de wetenschappelijke kwaliteit opborgen. Nou, hier zijn uh, wat foto's van ons labwerk voor deze voorbereidende testen, DNA-extracties, pH-metingen en verschillende soorten uh, emissiemetingen. Als we nou kijken naar NOBV, NOBV heeft uh, twee meetsites uh, uh, op de planning staan. Daar wordt nu aan gewerkt op twee verschillende locaties. Is al uh, voorheen, al langer geleden, klei toegevoegd. We moeten het... het uh, hebben van locaties waar dat al eerder is gedaan, omdat je anders in transitie zit te meten. Op Zegveld komt een locatie, daar zijn we mee bezig en op Deelstrahuizen bij Minneholtrop. Daar komen uh, grote, uh, grote vlakken, maar ook wat kleinere plotjes te liggen... waarbij we met verschillende type klei gaan kijken wat, uh, optimale, welke uh, kleien optimaal werken voor de reductie. Verder zijn we met experimenten een brug aan het slaan tussen het lab en het veld. In het lab werken we met kleine buisjes. Deze buisjes incuberen we nu ook in het veld met verschillende stoffen eromheen, zodat we bijvoorbeeld de wortels kunnen uitsluiten of de schimmeldraden kunnen uitsluiten. Zo kunnen we nog beter inzicht krijgen in de werkingsmechanismen. Dus we zijn al bezig met het incuberen van verschillende venen, gemengd en niet gemengd met klei, in de locaties waar we gaan meten met het NOBV. Bij het NOBV komt er een meetsite zoals een type 1 meetsite. Dat betekent dat er een zware meetsite komt met fluxkamers en ook een eddy in Delftstra Huizen. En dat we daar vrij gedetailleerd alle bodemprocessen in kaart gaan brengen. Oké, okay, ik heb nu verteld vooral wat uh, er in het werkpakket 1 van VPNL en hoe dat gaat plaatsvinden en hoe dat samenhangt met, uh, met het NOBV. Um, Maaike gaat nu verder om uit te leggen wat, hoe, hoe die uh, meer mechanistische inzichten kunnen worden gebruikt. Uh, en toegepast in de demo sites die we gaan aanleggen. En hoe je dat ook verder kan gebruiken in de voorspelling. Dat kan met zomers of dat kan op een andere manier wat opgeschaald worden. Oké. Okay. Dankjewel Mariet. Uh, voordat we verder gaan naar Maaike hebben we uh, een paar vragen uit de chat voor jou. Um, ja. Dus het is denk ik goed om daar... Een klein beetje aandacht aan te besteden. We kunnen niet alle vragen beantwoorden. Um, er is altijd wat vraag over uh, het tijdelijk effect en het niet tijdelijk effect. Um, je hebt daar al iets, iets laten zien in je grafiekje. Kan je dat nog kort en bandig proberen uit te leggen? Dus hoe zit je in het, met het tijdelijk effect van CO2, het voorkomen van CO2-emissie? Um. Wat je ziet is dat het duurt even voordat die reductie optreedt. Dus daar is ook een soort tijdsvertraging. Dus het moet echt inwerken. En vervolgens is het zo dat het nu, wat we uit de labresultaten zien, ongeveer anderhalf jaar werkt. En daarna neemt de werkingsmechanisme af. Dan lijken de controle samples en de klei toegevoegde samples naar elkaar toe te trekken in emissie. Dus het werkt in het lab tijdelijk. Nou is dat niet een garantie dat dat in het veld ook zo is. Het kan in het veld optimaler zijn. Want dat heeft ermee te maken dat we in het lab natuurlijk in een geïsoleerde situatie zitten te kijken. Die bodemmonsters die zijn niet onderhevig aan allerlei fluctuaties in, in waterstand. En er is niet een extra input van wortel bijvoorbeeld. Dus het kan anders uitpakken in het veld. Oké, okay, en uh, tijdelijk effect wordt denk ik ook mee bedoeld. Uh, je gaf aan, uh, er is een, een, een, een snelle binding en dan neemt iets af. Um, kan je nog iets zeggen over, um, uh, de, je hebt een aantal mechanismes benoemd, een daarvan is minder zuurstof intreden. Is dat dan niet een tijdelijk effect, maar een definitief effect? Dus je ja. langdurige reductie van CO2. Ja. Ja, dat, is, dat werkt veel meer op een langdurige reductie en dat heeft ook uh, effecten op um, uitdroging in de zomer, waardoor er, uh, waardoor er wat, wat we nu zien, uh, kan enorme scheurvorming optreden uh, in, in sommige sites en een enorme versnelling van je afbraak optreden in, na zomerdroogte. En dit zou eventueel uh, tijdelijk uh, die zomerdroogte kunnen verminderen bovenin. Ja. Oké, okay, um, dan nog een paar vragen over de klei zelf. Um, de klei bevat verschillende lutemdeeltjes, grote, um, er worden verschillende, gesproken over verschillende kleitypes. Um, kan je daar iets over zeggen? Ja, we hebben verschillende kleitypes. We hebben nu in eerste instantie gewerkt met kleitypes die uh, uh, in grote hoeveelheden in Nederland beschikbaar komen. Um, om daarmee in eerste instantie te kijken. Dat is namelijk een logische pool om in te gaan zetten uh, voor deze maatregel. Het zijn expliciet geen dijkend kleien, want die worden ergens anders toegepast. Maar klei, uh, kleien overal in Nederland in grote bouwprojecten uh, die, die beschikbaar komen, daar gaan we naar kijken. We gaan ook kijken naar kleien die in de toekomst er waarschijnlijk beschikbaar komen van grote bouwprojecten. We gaan ook wat meer in een kleipalet kijken naar bepaalde um, kleien waarvan we de kleimineralogie in heel erg in detail weten. Of waar we het idee hebben dat dat heel, heel goed zou kunnen werken. Als meer wetenschappelijke inzichten om die te verkrijgen. Zodat we sneller kunnen screenen in de toekomst. Oké, okay, deze kleien werken heel goed. En dit kleimineraal werkt heel goed. En dan kan je sneller zien of een klei beschikbaar komt. Een potentieel heeft om de emissie te reduceren. Dus het is beide, we gaan meten aan wat er beschikbaar is, wat er beschikbaar komt en wat wetenschappelijke inzichten oplevert. Dus die drie groepen gaan we screenen. Oké, okay, dank je. Nog twee korte vragen. Het eerste vraag, um, een van de dames vraagt, als het kleiaandeel al hoog is, werkt het dan nog wel? Ja, dat hangt dus heel erg af van het werkingsmechanisme. Wanneer het, uh, het werkingsmechanisme binding is, dan zou het kunnen zijn dat de klei die er al jaren ligt al verzadigd is. Dus dat dat bindingscomplex uh, gewoon helemaal vol zit. En dan werkt het dus uh, niet met uh, kleien die al, uh, die al uh, in die veenbodem zitten. Maar dat moeten we dus verder uitzoeken en het idee is ook om daar experimenten mee te doen. Dus uh, kleien die in veen liggen ook gebruiken om toe te voegen. Maar dat hangt dus inderdaad van het werkingsmechanisme af. Oké, okay, laatste vraag um, voor nu. Um, hoe lang loopt je meetprogramma nog? Dus wanneer kunnen we echt wat met wat meer zekerheid um, resultaten van je horen? Nou, we, we zijn nu uh, net in, binnen VIP-NL. Um, uh, deze deze metingen die we gedaan hebben, die zijn deels gefinancierd uit popprojecten. En, en ook uh, zelf met studenten uitgevoerd. En, uh, dus dat is allemaal bij elkaar, uh, losse experimenten. Nu hebben we een, binnen het vierpaneel, samenwerking met het NLBV, de mogelijkheid om een IO hierop aan te stellen, dus een promovendus. Die zal ergens dit voorjaar starten en dan loopt het vier jaar, dit onderzoek. Het is niet zo dat het vier jaar duurt voordat de resultaten komen, want er zijn al resultaten. Maar dan wordt er wat diepgaander gekeken naar de mechanismen en we hebben echt nog wel wat tijd nodig om dat helemaal verder uit te werken. Oké, okay, dankjewel uh, Mariet voor je mooie en duidelijke uitleg. Um, wat mij betreft beantwoorden we de overige vragen uh, schriftelijk. Of komen ze straks nog terug bij uh, Maaike. Um, Maaike, welkom. Uh, Maaike is van het Louis Bolk Instituut. En is um, betrokken als uh, onderzoeker uh, voor bodemkwaliteit uh, en Agrobiodiversiteit. En ze zal ons meenemen uh, in een aantal praktijkpilots die we... Um, vanaf vorig jaar, meen ik, of ietsje langer al uh, opgezet hebben om alle kennis te kunnen verzamelen. Maaike, kan jij uh, erin komen? Maaike? Uh, ja, volgens goed is ben ik nu te verstaan door iedereen. Dat is al stap 1. Uh, even kijken, ik ga even mijn presentatie ook delen. En dan zal ik het overnemen en dan ga ik even wat meer vertellen van hoe gaan we nou in de praktijk naar kijken. Uh, ik begin maar eigenlijk bij een stukje wat Mariet net ook heeft verteld. Uh, juist omdat ik daar iets uit wil lichten. Dus we hebben gezien, well, de afname is substantieel voor sommige kleisoorten. Um, en na ongeveer anderhalf jaar is het effect weer verdwenen. Tenminste in de opstelling die we in het lab hebben gebruikt. En als laatste was er ook nog een van de opmerkingen. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe zich dit in het veld vertaalt. Nou, het onderwerp van mijn presentatie is eigenlijk meer van, van die brug... Van het echte mechanistische wat Mariet net heeft uitgelegd. En even te kijken van hoe werkt het nou in het veld. Want uiteindelijk wordt het in het veld toegepast. En moeten we weten hoe het in het veld werkt. Uh, dus we hebben in het hele VPNL programma hebben we nog een paar andere onderdelen. En die zou ik eigenlijk één voor één zodat ik iets verder gaan uitlichten. Uh, met namelijk demo-sites. is echt wat grootschalige toepassing. En kleipaletten zal ik wat meer over uitleggen. Dus dat is eigenlijk de, de, de koppeling van, van het wetenschappelijke onderzoek... naar meer praktijkonderzoek en, en de samenhang daartussen. Uh, nou, als eerste hebben we op verschillende locaties hebben wij demonstratieproeven. Daar hebben we op een hectare, een halve hectare, ongeveer die orde grootte, soms net wat meer, soms wat minder, uh, hebben we dus klein en Veen al toegepast. Uh, sommige heel recent, afgelopen zomer, zijn een aantal proefvelden aangelegd. Sommige ligt dus al drie of zelfs vier jaar dat de kleider al toegepast is. Uh, waarom doen we dat? Dus eigenlijk de schakel tussen het onderzoek en de praktijk. We moeten ook gewoon heel veel dingen leren uit het veld zelf. Van hoe werkt het nou, maar ook wat zijn de agronomische effecten? Uh, uh, hoe werkt het met gewoon het bewerken, uh, met het bewijden? Dus eigenlijk de hele brede blik op, op deze maatregel. Nou, waar liggen al die proefvelden? De meeste proefvelden liggen in de Krimpenauaert en in, in Friesland. Krimpenauaert liggen er vijf proefvelden. In delft en in Grote Veenpolder liggen beide twee proefvelden. Maar we hebben ook in Zegveld, in Wilnis, in Aarlen en Veen en ook sinds kort in de Rijp hebben we proefvelden uh, liggen. Waar we dus eigenlijk op allerlei manieren dus kijken naar deze maatregelen. Nou, wat doen we dan in het veld? Um, we kijken op allerlei manieren van, van hoe klei zich nou in het veld gedraagt. Maar ook wat er te zien is na toepassing van deze maatregelen. Dus we volgen eigenlijk de, de bodem. Dus we doen uh, bodemchemische parameters met uh, de standaard Eurofins bemonstering. Maar ook door de proeven in het lab te doen. We kijken naar bijvoorbeeld uh, spoorvorming en bodemverdichting na toepassing. Maar ook naar, naar de stevigheid van de, van de toplaag. Dus wat is de draagkracht van de bodem? Uh, we kijken naar waterinfiltratie met en zonder klei. Ook naar de watervasthoudendheid van, van, van die toplaag. zo gewoon om te weten wat doet nou eigenlijk die kleitoepassing eigenlijk met uh, de toplaag. Wat doet het met de watervasthoudendheid? Uh, we kijken naar het veenprofiel. Eigenlijk willen we per veld weten hoe zit het hele profiel in elkaar. Uh, we kijken naar hoe snel bepaalde klei in die bodem inspoelt en indringt. Dus dat volgen we over tijd. En we weten nu ook al wel dat het niet per veensoort even snel gaat. En niet per kleisoort even snel gaat. Uh, we kijken naar andere dingen. insporing. We willen weten wat het doet met het bodemleven. De kleitoepassing. Uh, met de botanische samenstelling in het veld. Het, zijn, het is eventjes een... Een brede blik, maar we hebben nog een paar andere metingen die hier ook mee samenhangen. Maar wat ook heel erg belangrijk is in dit traject, is ook te kijken naar de ervaring van de boer en de loonwerker. Ook daarvan kunnen we heel veel weten, want wij zijn er niet uh, elke dag in het veld. Dus, uh, dus wat wordt er gezien in het veld? Is de draagkracht beter? Is er meer plasvorming? Uh, hoe staat het gras erbij? Dat soort dingen willen we ook meenemen. Maar ook van dingen over de toepassing. Uh, en het opbrengen van het klei, want dat is nog niet altijd even makkelijk. Dus al die ervaringen willen we samenbrengen in de demoproef. Uh, eigenlijk bijna vanzelfsprekend, maar ook heel bewust, zitten in die demo-proeven ook best wel wat variaties. We hebben bijvoorbeeld in de Krimpende Waard op een aantal percelen, maar ook in Aarlanderveen hebben we verschillende hoeveelheden klei opgebracht. Dus we hebben de hoeveelheid gebruikt die we eigenlijk overal gebruiken en die we ook in de labproef hebben gebruikt. Dus wat Mariet al zei, 10, 1 centima, 10 kilo droge stof per vierkante meter. Dus dat is 100 ton per hectare aan droge stof ongeveer. Um, maar we weten eigenlijk niet of dat de optimale dosis is. We zien dat dat werkt in het lab, maar wat nou optimaal is weten we niet zo goed. Dus we hebben ook variaties. Dus verschillende hoeveelheden hebben we toegepast, maar ook variaties in hoe vaak. Dus we hebben nu voor het eerst, na een paar jaar inwerken in de Waard is er ook nu een tweede dosis op sommige plekken gekomen. En dat zal ook op andere plekken gebeuren. Dus dat we kijken naar herhaalde toepassing. Uh, we hebben bijvoorbeeld verschillende grondwaterstanden vlak bij elkaar. Dus we willen eigenlijk ook weten of er een interactie is tussen grondwaterstand en glijftoepassing. Bij welke grondwaterstanden is toepassing geschikt? Uh, is er eigenlijk een, een, een interactie tussen de grondwaterstand en de klei. Dus spoelt het bijvoorbeeld makkelijker in, in een natter perceel. Of juist werkt het beter in een droger perceel. Dus dat soort dingen die willen we ook eigenlijk gaan, gaan monitoren. Uh, we hebben wat geva gevarieerd in, in voorbewerking. Juist omdat eigenlijk het opbrengen van de klei niet altijd makkelijk ging... hebben we ook gekeken, van kunnen we die klei een beetje voorbewerken? Dus wat we gedaan hebben, is, is bijvoorbeeld laten uitdrogen en frezen zodat het al mooi fijn is voordat het uh, werd opgebracht. Um, we gaan in de Grote Veenpolder, er wordt eigenlijk een combinatie van verschillende bodemmaatregelen getest. Dus er wordt ook juist wel een dikke kleilaag opgebracht en, en een klein beetje van klei en veen, om dat naast elkaar te zien, om dat te kunnen meten. En dus er wordt ook al geëxperimenteerd met verschillende machines. En misschien willen we ook in de... In de Vervolg van het traject ook gaan kijken van wat zijn mogelijke aanpassingen aan machines die gedaan moeten worden. om dit op wat grotere schaal toe te passen. Dus we willen een beetje feeling krijgen van met welke machines werkt dit goed. Dus dat is een hele. eigenlijk in de breedte van waar we allemaal naar willen kijken binnen dit traject. Nou willen we ook in het veld juist wat de diepte in. Die hebben we in het hele voorstel Field Lab Special genoemd. En Field Lab zegt het al: dat het in het veld een soort van lab gaat maken. En dat zijn, dat zijn proeven in het veld of onder veldomstandigheden um, die echt gericht zijn op het beantwoorden van verdiepende vragen over toepassing, maar wel onder veldomstandigheden. Uh, een aantal daarvan die, die lopen al, of die worden op, nu opgezet en een daarvan is bijvoorbeeld het voorspellen van de interactie met waterstanden. Dus bij welke waterstand kan het, maar ook in combinatie met waterinfiltratiesysteem bijvoorbeeld. Dus kan het een combinatie van maatregelen, werkt dat ook, of werkt het juist beter, of werkt dat minder goed? En een andere vraag, en dat is vooral voor Noord-Nederland, kan het ook uh, in plaats van opbrengen van klei, kan ook zilt slip, bijvoorbeeld uit de Waddenzee, gebruikt worden als kleibron? Maar dan krijg je twee effecten. Dan krijg je het effect van en de klei van het lutum, maar ook het effect van zout. Uh, en wat het effect van zout ook op de omgeving is. Dus dat is ook een proef waar we op gaan inzetten. Maar zie je op de foto die we hebben, dat is een opstelling in de botanische tuin van de Universiteit van Utrecht. En daar kunnen we in deze bakken kunnen verschillende waterstanden uh, simuleren in intacte veenkolommen. Je ziet ze allemaal in, in die bakken staan. En deze proef willen we gaan voortzetten en ook met klei en we willen daar wat variaties gaan aanbrengen. Om um, um, een beetje een tussenvorm tussen het lab, opstelling en het veld te maken. Want in het veld heb je heel veel fluctuaties van waterstand in het jaar. In het lab kunnen we dat eigenlijk helemaal niet doen. Dus daar hebben we maar één vocht gehad. Uh, En daar willen we eigenlijk een tussenvorm van maken. Maar het is ook eigenlijk een oproep aan iedereen die in veengebieden werkt. Um, om dit te kunnen doen willen we, moeten we nieuwe kolommen. Uh, in de, ja, intacte kolommen uit het veengebied halen. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar veengebieden waarin gegraven gaat worden. En waar we in ieder geval minimaal 10 meter bij een halve meter ongeveer gegraven gaat worden. Waar we dit eventueel, veenkolommen, zouden kunnen weggaan. Want liever doen we dat niet in een perceel die nog gewoon gebruikt wordt. Maar als er ergens een nieuwe sloot komt of gebouwd gaat worden of iets gaat gebeuren, dan horen wij dit heel graag. Want dan kunnen wij eventueel deze proef daar vandaan halen. Uh, ik heb net al genoemd over de verdiepingen vragen. Dit is ook de proefopzet die nog een klein beetje aangepast gaat worden voordat die helemaal uitgerold worden. Maar je ziet een beetje het idee van hoe doen we dat nou? Hoe zetten we zo'n proef op in het veld om echt wel ook alle factoren mee te kunnen nemen. En deze is voor zilt slip. En daar hebben we blokken waar we dus zilt slip gaan opbrengen, maar ook de verschillende factoren. Dus, dus één blok in het veld gaan we bijvoorbeeld alleen maar zout uit zeewater toepassen. Of we gaan één blok gaan we dat slip helemaal ontzilten, dus dat het zout eruit weg is. Dus dat we alleen maar naar het effect van het slip zelf, zonder het zout kijken. Um, en dan gaan we ook daarnaast even kijken naar, naar, kijk, het effect tussen slip en klei. Er zitten ook verschillen tussen, dus die gaan we naast elkaar zetten en dan ook weer zouten klei. Dus dan hebben we eigenlijk het hele brede aspect, terwijl we ook de verschillende individuele componenten eigenlijk kunnen meten. En dat doe je dan in een aantal herhalen en dan krijg je zo'n proefopzet zoals je hier ziet. Dus dit is een proef die we eigenlijk heel graag dit voorjaar zouden starten, om ook echt het effect, de verschillende effecten uh, van deze toepassing met juist waar klei wat zouter is of juist steelslip, om dat ook te kunnen gaan bekijken. Uh, als laatste grote veldproef en deze is eigenlijk ook Echt een koppeling tussen wat in het lab gebeurt en wat in het veld juist op de demo site gebeurt, um, is een hele belangrijke proef voor ons. Uh, en dat, we hebben het, het kleipalet genoemd en dat is letterlijk ook naar 20 tot 30 kleisoorten kijken en heel breed in die verschillen in, in, in, in kleimineralogie, uh, misschien in zoutgehalte, in pH, in hoeveel organische stof en eigenlijk heel veel factoren van die klei verschillen die. En die, die willen we op drie plekken in Nederland, die ook heel anders zijn qua veen neerleggen. Dus juist die grafiek die Mariet heeft laten zien, van dat, dat er echt per veensoort, kan de klei anders werken, dat willen we eigenlijk heel goed in kaart gaan brengen. Um, dus dat wordt op drie plekken gedaan. En dat is ook de koppeling met het NOBV. Want dat wordt steeds gedaan op een plek waar ook. Al een meet-site is van het NOBV, dus waar al heel goed gemonitord wordt, of waar dat gaat komen. Want we zijn ook voor klei en veen komen op twee plekken. NOBV meetplot En daar willen we dus dit kleipalet aan koppelen, zodat dus je ook heel goed weet wat er in die bodem gebeurt, maar wat er ook met de emissies gebeurt. Um, hoe kijken we naar die dertig kleisoorten die we willen gaan testen op drie plekken? Die hebben we eigenlijk in drie categorieën onderverdeeld. Categorie 1 is wat eigenlijk nu al beschikbaar is, wat grote stromen klei zijn. Uh, die, die eigenlijk zo toegepast zouden kunnen worden voor klei in veen. Dus daar waar echt wat vulk wat, wat achter zit, zeg maar. Uh, categorie 2 is, is wat nu nog niet beschikbaar is. Maar wat wel in de planning staat als een grote, grote stroom. Uh, een voorbeeld hiervan is, is in, in, in Zeeland. dus die, die zeeklei van, de, van die polder. Het vliegpolder die... Um, Waar een heleboel dingen gaan gebeuren en het mogelijk ook een kleibron gaat in de toekomst. En zo er zijn er andere grote projecten van de toekomst waar mogelijk heel veel klei vrijkomt. En ons idee is om dat nu al te gaan testen, zodat, mocht. de resultaten van klei in veen positief zijn, dat we ook al meteen weten van wat er in de toekomst beschikbaar komt, of dat ook past in deze maatregel. En de laatste categorie, die is echt voor wetenschappelijk begrip gaan we misschien juist wat meer extreme klei soorten zoeken om veel meer te snappen hoe nou al die processen werken. Dus die zijn misschien niet relevant voor een grote stroom, maar wel heel belangrijk om beter te snappen hoe klei in veen nou werkt. Uh, wat is dan het doel van dit? Uh, is eigenlijk effectiviteit van een heel groot aantal klei soorten, maar ook verschillende eigenschappen van de klei te snappen. Dus, dus we, eigenlijk willen we een lijstje hebben van oh, die tien kleisoorten die komen straks in, in grote stromen beschikbaar en die passen ook bij veensoort. Uh, en we willen eigenlijk meer snappen, ook met het kleipelet, hoe werkt het nou. En uiteindelijk het doel is, ik heb hem hier te zaakjes gezet, een soort van strooitabel te maken in de komende paar jaar dat dit onderzoek loopt. Om eigenlijk per veensoort uh, te weten welke kleisoort erbij past en welke hoeveelheid, zeg maar. Dus dat is een beetje een van de einddoelen van dit project, is eigenlijk een strooitabel te maken uh, hiervoor. Nou, waar staan we nou? Is dat we hebben dus eigenlijk nu zijn we 20 kleisoorten uh, geselecteerd na de eerste analyses en, en die zijn we nu aan het drogen en voorbewerken. En die worden eigenlijk over een week tot twee weken worden die al aangelegd. En hier zie je nog een paar foto's. Dit is de opzet die we in Zegveld hebben gemaakt. Mogelijk moeten we daar nog iets gaan schuiven vanwege sluts, uh, waarvan we niet wisten dat die in het verleden lag. En je ziet ook, dit is ook, zijn allemaal foto's van Zegveld, dat eigenlijk onze kleivoorraad, de grote big bags met uh, een paar. Uh, een paar honderd kilo klei die wachten op voorbewerkt te worden en die zijn we achter het monsteren om de eerste analyses te doen. Dus eigenlijk dat is het hele voortraject van dit kleipalet, is dat er een hele verzameling met grote big bags uh, uh, klei klaar staat om eigenlijk toegepast te gaan worden in het kleipalet. En je ziet hier ook de eerste proeven met drogen, zie je hier op de foto. Dus wat ik al net zei, van eigenlijk een van de doelen is echt een strooitebel te maken. Uh, wat we willen weten eigenlijk is welke klei heb je nodig voor welke veensoort. Hoeveel klei daarvan geeft de beste werking. En in combinatie met wat Mariet ook uitgelegd is, maar over het mechanistisch begrip willen we ook gaan toewerken. naar nou, Hoe vaak moet je klei toepassen of hoeveel klei moet je toepassen. Uh, is het één keer genoeg of moet je het af en toe herhalen. Dus dat zijn ook vragen waarbij we eigenlijk in de koppeling van het wetenschappelijk onderzoek en meer de praktijkonderzoek samen antwoord op willen geven. Um, en dan is nog even de wrap-up. Mariet heeft hem ook al laten zien. Ik heb wat andere figuren hiervan uitgelegd, maar eigenlijk in het hele project willen we kijken naar toepassing. En dat doen we op om echt te kunnen in samenwerking met NOPV, om echt te kunnen meten. wat is nou het effect op broeikasgasemissie en op verschillende bodems. Maar dat doen we ook, die toepassing bekijken op demo-sites, om een bredere blik en de praktijkervaring ook meteen te bundelen met de wetenschappelijke metingen daarop. Nou, wat gaan we meten? We gaan eigenlijk de CO2 meten uh, op verschillende niveaus in het veld, maar ook in het lab, onder allerlei omstandigheden. We kijken naar bodemdaling, maar we gaan ook echt meten van wat het nou ergonomische effect is van de maatregelen. Want het moet ook wel toepasbaar zijn, maar ook wel uh, niet negatief zijn voor andere aspecten. Um, wat willen, we, wat willen we begrijpen? We willen eigenlijk begrijpen wat het mechanisme er anders, uh, eronder zit. We willen begrijpen welke klei eigenschappen bijdragen aan het effect van klei en veen. Maar we willen ook heel goed begrijpen wat nou de randvoorwaarden zijn voor deze toepassing. En als laatste willen we ook voorspellen. Dus eigenlijk in samenwerking met NOBV willen we dus al deze aspecten bundelen en kijken of we dus, dus input kunnen geven, bijvoorbeeld in het zomerstabel, om ook.. Uh, eigenlijk klei in veen daarin te kunnen verwerken, maar we willen dus ook meer praktisch toewerken naar de strooitabel die ik net genoemd heb, om echt een praktische output te hebben van welke klei moet op welke uh, veensoort worden toegepast, mocht het allemaal goed werken en echt een, uh, een emissiereductie geven. Dus dat is eigenlijk even de samenwerking, of de, de, de samenvatting van het klei veen Vipnl project in samenwerking met NOBV. Oké, okay, dankjewel uh, Maike. Um, bedankt voor je mooie en heldere toelichting. Um, um, maar uitleg betekent ook weer nieuwe vragen. Um, en een aantal kan je denk ik nog niet beantwoorden. Maar goed, uh, we zullen er een paar doen. Um, als eerste die bij mezelf uh, opkwam. Um, we praten ook wel eens over watermaatregelen. Dus hogere grondwaterpijlen, lagere grondwaterpijlen. Um, kijk je ook naar dat effect of laat je die op dit moment buiten beschouwing? Uh, nee, die, daar kijken we bewust naar. En daarom hebben we ook. Ik zag, liet die foto zien van, van die soort van kolomproef. En daarmee willen we eigenlijk de interactie tussen bodemvocht, uh, grondwaterstand en kleitoepassing uh, in, op een meer gecontroleerde manier uh, gaan bekijken. Maar we zijn nu ook bezig met het kijken naar of we een soort van veldproeven kunnen doen om de combinatie van waterstand, uh, combinatie van watermaatregelen met bodemaatregelen uh, eigenlijk samen te nemen. Van werkt kleinveen ook bij waterinfiltratie, werkt kleinveen ook in een heel nat perceel waar een hele uh, hoge grondwaterstand en werkt kleinveen juist misschien beter, uh, waar, waar grondwaterstand laag is. Dus eigenlijk dat is een van de dingen waar we komend jaar op gaan focussen binnen het project. Oké, okay. um, je deed een oproep uh, uh, voor plekken en kolommen. Waar zouden de deelnemers die zich kunnen melden? Misschien is dat wat voor Suus om, die, om even een e-mailadres achter te laten. Dus met andere woorden, ik zou me willen melden met een pilot. Kan ik me bij jou melden of bij wie kan ik me melden? Dat is even de vraag. Maar Die zullen we via de chat beantwoorden. Um, ja. Ja. Um, nog een andere vraag. Je praat alleen over de invloed op CO2. Um, zijn er ook nog um, uh, invloeden op productiviteit en stikstof? Vraagt Maarten zich af. Uh, op productiviteit wordt het heel bewust. Dat gaan we uh, zowel zelf meten als ook monitoren. Dat is een beetje, een beetje van beide. Dus zelf inderdaad opbrengstmetingen doen, maar ook gewoon in, in deelnemende Vragen van wat zie je nou verschil in gasproductie? Merk je verschil? Uh, het is een beetje samen, dus we gaan uh, harde cijfers, maar ook gewoon van, van observaties. Uh, stikstof uh, nemen we op dit moment niet mee in, uh, in het project, dus echt even kijken van als effect op uh, veenafbraak en broeikasgasemissie. En uh, misschien is dat ook wel een vraag voor Mariet, want ik ben, uh, je bent nog niet van me af. Um, denk je dat er effect is op het stikstofleverend vermogen van de bodem? Want stikstof is ook wel echt een dingetje. Uh, Mariet, kan jij daar iets over zeggen misschien? Ja, nou, nou, nou. Ja, je bent er weer. Ja. Oké, okay. okay. ik, denk, ik dat denk dat er... Dat we... Het gaat nog mis. Het is interessant een beetje. Staat iemand zijn microfoon open, denk ik? Van Mike van Mike. Van Mike. Ja. Oké. Okay. Um, ik denk dat het uh, wel degelijk invloed kan hebben, omdat natuurlijk kleideeltjes ook uh, een behoorlijke cation exchange capacity hebben, dus cation-bindingscapaciteit. Dus het kan effecten hebben uh, in die zin. Dat is een, een volgende stap die we zouden kunnen doen met onderzoek. En er waren ook vragen vanuit de wetenschappelijke adviescommissie van het NOBV over lachgasemissies. En ook dat is wat we in het, in het lab in eerste instantie willen gaan bekijken. Of er effecten mogelijk ook op, op lachgasemissies zijn. Maar voor, zoals we dat nu zien, zal het niet een heel groot effect zijn. Omdat we ook maar een heel klein beetje kluit toevoegen. Dus we verwachten daar niet hele grote effecten. Maar we moeten dat natuurlijk wel uitsluiten. Oké, okay, dankjewel. Um, misschien nog een andere vraag. Um, uh, uh, we hebben het nu over de binnencapaciteit van klei in de bodem. Uh, misschien is dat wel aan jullie beiden. Kijken wij ook nog iets verder, want dat betekent ook een logistieke opgave die, uh, die we hebben. Dus de klei moet er ook heen. Um, in het hele programma kijken we ook nog naar uh, de andere negatieve CO2-effecten, bijvoorbeeld voor transport. Dus maken we een soort CO2-balans. Um, Marit? Ja, ik, dat kan ik wel beantwoorden, maar eigenlijk kan ik dat niet beantwoorden, maar is dat uh, een heel eigen werkpakket. Werkpakket 2 gaat naar logistiek, LCA, verwaarding. Dus eigenlijk heel veel omliggende aspecten die daarmee te maken hebben, want natuurlijk willen we de hele balans weten, maar we willen eigenlijk ook gewoon uh, ook de logistieke knelpunten weten. Dus er zit een heel eigen werkpakket achter waar we nu niet over gehad hebben. En de vragen daarin kunnen eigenlijk het beste naar Ruud van Uffelen, want die is degene die dit eigenlijk allemaal in kaart brengt en ook de kleistromen bijvoorbeeld bij elkaar brengt. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Uh, Ruud, we gaan uh, de volgende keer uh, als we het over economie van Kleinveen gaan hebben. Uh, dat duurt nog wel eventjes, maar dan gaan we het ook over uh, de CO2-balans uh, hebben, want daarachter zal ook wel een uh, economie-component economie uh, naar voren komen als het gaat over afrekenbaarheid en uh, uh, carbon credits die eventueel meegenomen kunnen worden. Um, laatste vraag. Ja Maaike, um, als iemand jouw pilotjes zou willen bezoeken, kan dat? Um... Dat kan altijd. Uh, maar niet allemaal tegelijk, alsjeblieft. Uh, we hebben nog niet heel direct nu iets op de planning staan. Maar ik denk wel dat we graag in de toekomst weer. We hebben een paar keer al een open dag gehouden in Friesland en in Zegveld. En het lijkt me heel leuk om weer ergens uh, een open dag te organiseren. En dat uh, met workshops rondom ons onderzoek. Oké, okay. super. Nou mooi. Um, nou, laten we in ieder geval met de deelnemers afspreken. Daar komen we nog op terug, uh, want we zien dat de belangstelling bijvoorbeeld uit de uh, gebiedsprocessen gaat toenemen en we meer vragen krijgen over uh, kennis rondom uh, klei en veen. Um, we zijn niet met een heel groot team, dus alle gebiedsprocessen af uh, is ook een beetje uh, te gek. Maar misschien moeten we wel uh, een aantal demo, uh, demodagen gaan organiseren uh, rondom de pilots. En daar uh, de mensen ook daadwerkelijk kunnen zien waar we het over hebben. En uh, ook de grote range aan klei uh, kunnen bekijken, want er is een grote hoeveelheid verschil. Want dat is uiteindelijk jouw grote doel, hè? een strooitabel. Opleveren die uh, enerzijds aangeeft hoeveel klei je wanneer uit wil uh, rijden, en ongeveer inschat hoeveel CO2-emissiereductie we be bereiken. Ja, eigenlijk wel. En daar wil ik eigenlijk nog aan toevoegen dat we ook willen, willen begrijpen hoe, die werkt, hoe de hoe die klei werkt. Oké, okay. dus. super. Uh, mm. Als het goed is, staat er nu een link in de, uh, in de chat uh, waar we met uh, de vragen, uh, met jouw uh, oproep uh, terecht kunnen. Goed, uh, dankjewel Maaike. Um, volgens mij hebben we de meeste vragen beantwoord, uh, of zullen niet allemaal. Um, misschien nog wel één. Opmerking denk ik. Je hebt hem een aantal keren genoemd. Um, we hebben het over sec klei en de werking daarop, maar het is natuurlijk een mengelmoes van werking. Hè? Dus het gaat ook over zout, het gaat over calcium, het gaat over magnesium, het gaat over heel veel verschillende mineralen. Ja, uh, mogelijk ja. PH, uh, die kwam ook al langs. Uh, dus het is best een complex verhaal als we het hebben over sec, de werking van klei. Want alleen klei bestaat ook niet. Het is altijd een mengelmoes. Uh, dus dat kan ook wel als de verklaring geven dat het soms een keer wat positiever uitpakt uh, en soms een keer wat negatiever uitpakt. En misschien geeft dat ook wel uh, antwoord op de vraag. Um, kunnen we morgen al aan de gang, of sterker nog als we morgen aan de gang uh, gaan, uh, Martine, um, uh, vindt u dat verstandig? Nou, we zien in ieder geval dat in, in, uh, vanuit het onderzoeksteel: dat het niet altijd even voorspelbaar is uh, hoe klei reageert. En uh, we hebben inderdaad al een keer de vraag gehad: dat was calciumrijke klei. Uh, wat misschien wel helemaal niet zo verstandig is om op veen uit te rijden. Of dat, we dat, of dat al toegepast kan worden. We zijn nog erg voorzichtig ermee. Want je ziet dat het niet één rechte lijn is met 100% werking. Uh, op, of op CO2-emissie. Um, ja, sommige dingen hebben gewoon tijd nodig. Uh, uh, en we willen graag snel, maar het gaat niet altijd. Tot zover denk ik um, jouw verhaal Maaike. Um, wat mij betreft schakelen we door naar... Uh, de volgende, uh, uh, niet spreker, maar het gesprek dat we aangaan. Um, Joyce, um, kan jij uh, je gezicht laten zien? Ja. Ik laat mijn gezicht zien. Even kijken, ik zie je nog niet in beeld. Um, maar als andere mensen... Laat zien we... uh, nou, dat is prima. Hey, Joyce, um, Rijkswaterstaat heb ik altijd het gevoel dat gaat over wegen. En um, uh, grote baggerwerken. En um, als ik uh, zie wat voor, uh, wat voor functie je hebt, dan moet je die eerst zelf nog een keer uitleggen. Want dat begrijp ik niet helemaal. Wat doe je bij Rijkswaterstaat? Nou, Bij uh, Rijkswaterstaat ben ik uh, een van uh, de veranderaars. Uh, ik heb een wezen als opdracht gekregen om naar een circulaire economie te gaan. Ik werk onder andere bij de transitiepaden van uh, klimaatneutrale en circulaire infra. En uh, een van mijn opdrachten is nu, zal ik maar zeggen, om naar een afwegingsmodel te gaan uh, als wij gro groot grondverzet hebben, om dan een goede impactanalyse te maken. Dat doe ik binnen, dat, uh, binnen een live-programma, uh, wat ik samen met de uh, provincie Gelderland doe. En uh, ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Ik ben altijd met verandering bezig. Oké. Okay. Um, ja, een van de eerste vragen die bij mij opkomt uh, als ik nadenk ook, uh, over Rijkswaterstaat is uh, grote waterwegen uh, die jullie onderhouden. Um, en uiteraard is er een vraag over waar halen we de klei vandaan. Um, hebben jullie dat? Nou, sowieso, uh, wat je al zegt, er vindt veel uh, grondverzet plaats. Uh, als je alleen al kijkt aan de aankomende periode dat er uh, voor de kaderrichtlijn water uh, heel veel uh, gronden ontgraven worden om weer nevengeulen te maken. En daarnaast doen we natuurlijk het dagelijkse beheer en onderhoud baggeren van, uh, van onze wateren. En dan vooral bij de, de mondingen, uh, daar zit veel uh, kleihoudend materiaal. Oké. Okay. Um... Kan je een beetje een paar getallen noemen om een beetje gevoel te krijgen. Waar hebben we het dan over over veel? Want één denkt dat een kruiwagen veel is en de ander denkt uh, gelijk aan schepen vol. Kan je wat volumestromen benoemen ongeveer? Nou ongeveer ja, het gaat gewoon in de miljoenen kubes. Uh, wat er sowieso jaarlijks wordt gebaggerd. En als ik kijk wat er uh, de aankomende uh, tot 2027 voor de kaderrichtlijn water wordt uh, uh, ja, vergraven. Ja, dat gaat ook uh, in de ja, 7, 8 miljoen kuub, wat er dan uh, naar boven komt. Brij komt, oké. Okay, ja. En dat is jaarlijks? Uh, die van de kaderrichtlijn water is niet jaarlijks, maar wat jaarlijks wat we baggeren, dat, uh, dat is sowieso al miljoenen ja. Oké, okay, en um, uh, elk uh, kuubje klei krijgt een bestemming, want daar wordt nu ook weggevaren. Kan je uh, aangeven, waar gaat het nu eigenlijk heen? Um, nou, als we bijvoorbeeld uh, baggeren bij de Rotterdamse haven, wordt veel uh, letterlijk het, uh, het, het zeegat inge, ingebracht. En dan ergens op uh, grote uh, ja, verspreidingsvlakken wordt dat uh, weer uh, ja, in, in, het, in de zee wordt dat, uh, neergelegd. Um, als je kijkt naar uh, projecten zoals bij de Kaderrichtlijn Water, uh, dan wordt ook veel materiaal in uh, diepe putten gestopt. Uh, voor, als grootschalige toepassing. Okay. Dus wij, wij, laat ik het zo zeggen, heel veel materiaal wat wij hebben, wat wij niet kunnen gebruiken in de GBW sector Dat, uh, ja, ik zeg het altijd, uh, ja, dat zijn we echt aan het uh, wegmoffelen, ja, wegstoppen. Uh, en, en we kijken niet echt naar de waarde van het materiaal, zoals we bijvoorbeeld uh, het vandaag hebben, klei in V. Oké, okay. dat is jammer. Uh, nou heeft uh, volgens mij Rijkswaterstaat een, uh, een CO2-neutrale doelstelling. Klopt. Uh, gaat klei daar een rol in spelen en hoe modelleren jullie dat? Nou, we zijn sowieso heel hard bezig in eerste instantie met zero-emissiematerieel, omdat uh, uh, daar een goede grote aanjager in te zijn. En uh, sinds kort zijn we ook dus bezig uh, om uh, het circulair waarderen. Dus... Het materiaal zoals klei in veen, dat ook te kunnen waarderen in een CO2-balans. En dat dat mee gaat wegen in onze inkoopstrategie. Um, ja, en, en, en als ik heel eerlijk ben, dit is ook nog een ontgonnen terrein waar we, waar we uh, ja, de eerste uh, stapjes zetten. Oké. Okay. Ja, en je ontkomt er niet aan. Uh, natuurlijk komt de vraag uit de chat. Um, is Slip niet van Rijkswaterstaat niet per definitie vervuild? Ik maak hem iets groter als dat hij uh, is. Dat is een van de vragen van Bart Kruid. Uh, blijkbaar heeft het imago dat het vervuild is. Kan je daar iets over zeggen? Nou, ik is... denk dat ik uh, Bart Kruid gewoon uh, <laughs> uh, gelijk kan geven. Als we het uh, alleen waarderen op milieuhygiëne, yeah, dan is het gewoon, uh, zoals ik zeg, te rijk aan heel veel materialen. Uh, zeker als we het over klei houdend hebben. Ja, dat is gewoon plakband. Daar zit, uh, alles zit eraan vast. En ik denk dat dat is ook een van de dingen waar wij moeten gaan leren. In hoeverre we uh, de klei met al zijn waarden, of het nou negatief of positief is, dat we dat gaan waarderen voor de maatregel waar we het voor willen gebruiken. He, je zou je misschien kunnen voorstellen, en ik, uh, misschien is het wel ook wel vloeken in de kerk... Dat iets wat milieuhygiënisch iets verhoogd is, maar als ik uh, de toepassing zoals uh, uh, Mariette ook uh, aangaf, kleine laagjes klei ergens opbrengen, uh, gaat dat dan daadwerkelijk de algehele kwaliteit, gaat het dan, is dat dan negatief? En uh, wat krijgen we er eigenlijk voor terug? Hè? Ik, ik weet in ieder geval mijn verhaal van uh, klei op zand. Ja, dan wordt het water vasthoudend vermogen wordt veel groter. Uh, het kan beter nutriënten vasthouden. Dus het heeft ook positieve waarde om dat te doen. En dat moeten we gaan leren, die negatieve waarde en die positieve waarde. Ja, dat we dat in balans kunnen gaan toepassen. Kan het zelfs zo zijn dat er bij jullie, uh, dus bij de Rijkswaterstaat wereld, zo noem ik het maar even, een negatieve waarde aan iets uh, uh, toebedeeld wordt. Terwijl het in de landbouw zelfs positief kan zijn als het gaat over zware metalen of metalen of uh, dat soort stoffen. Zware metalen. Ja, ze wel, wel wel ja zeker. Ja, zeker. En, en de discussie is natuurlijk nu ook uh, gaande van, over beschikbaarheid van uh, zware metalen. En in hoeverre het misschien juist bijdraagt aan de productie. Uh, ik heb zelf, uh, Ruud van Uffelen die heeft mij zelf ooit het voorbeeld gegeven. Aan de ene kant zit, zit aan klei bijvoorbeeld een verhoogd aan koper. Nou, dan zouden we kunnen zeggen van nou, dat het mag niet toegepast worden op die landbouwgronden. Terwijl dat diezelfde boer heeft ook in wezen een substraat nodig uh, wat uh, juist die koper erop moet. Omdat zijn productievegetatie uh, uh, uh, uh, dat vraagt. Ja. Dus ja, nou, de, ja die, daar moeten we gewoon naar leren kijken. Van, uh, uh, het zou zelfs zijn waar het milieugernisch vervuild is. Dat dat te misschien juist voor de, uh, voor de productie juist wel een hele positieve uh, toevoeging heeft. Oké, okay. uh, wat zou je droom zijn? Uh, mijn droom zou zijn dat wij uh, uh, de gronden die vrijkomen, daadwerkelijk naar waarde gaan inzetten. En dat wij uh, uh, uh, leren omgaan met bijvoorbeeld toch uh, lokale vervuilingen. Uh, uh, uh, en, en hoe. Hoe, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, dat we in ieder geval bijvoorbeeld klei, uh, wat, wat bijvoorbeeld uit, uit, uh, uit, uh, de bij de kw maatregel bij het graaf van een, van een geul, dat het gewoon niet uh, weggestopt wordt in IJsseloog, terwijl dat het een hele hoge waarde zou kunnen hebben, naar mijn mening. Bij die hoge zandgronden waar nu uh, ja, gewoon erosie en, en, en, en de hele landbouw uh, gewoon uh, kapot gaat op dit moment. Of eigenlijk zo'n gebied gaat zelfs kapot. Dus mijn droom is uh, dat we de grond naar waarde kunnen inzetten. En dat dat kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven die we hebben. Zoals bijvoorbeeld in het veenweidegebied of op de hoge zandgronden. Yeah, Oké. Okay. Um... Het maakt me wat nieuwsgierig. Ben je uh, binnen het Rijkswaterstaatwereldje alleen of heb je al maatjes of partners? Met andere woorden, um, wat moet er gebeuren binnen RWS um, om dit gedachtegoed wat je nu uitdraagt zeg maar, in je droom, om daadwerkelijk daar ja, post te vatten? Zeg maar? nou, wat ik in ieder geval nodig heb is in wezen massa die dit met mij vindt en daar ook een vraag naar heeft. En uh, zoals zo'n onderzoek wat jullie nu doen, dat draagt ook bij aan die waarde van klei. Um, dus ik heb eigenlijk partijen nodig die heel graag klei zouden willen hebben... en dat we met elkaar uh, voldoende kennis gaan opdoen om ook uh, de wet- en regelgeving... en alle instrumentaria zoals we die nu hebben ingericht, dat we die ook kunnen gaan veranderen met elkaar... Oké, okay, in de massa zoek je extern. En uh, toen is de externe massa, letterlijke ja. massa, kan helpen om het interne proces te bevorderen. Ja. Oké, okay, misschien is dat ook wel een hele aardige. Uh oproep aan de mensen die deelnemen. Um, volgens mij ben je gewoon op zoek naar vragende partijen. Um, en, uh, uh, je hebt eerder aangegeven in het voorgesprek dat je niet op zoek bent naar 85 telefoontjes die zeggen heeft u ook nog een paar klei voor me. Maar we hebben eigenlijk een beetje het voorstel om dat wat te bundelen, want dat maakt het voor jou ook makkelijker. Um, ik heb met Suzanne afgesproken dat we daar een eerste poging toe willen doen. Uh, om die bundeling te doen. We, hebben, we gaan een e-mailadresje intikken. Dus mocht u vanuit een gebiedsproces. Want het gaat ook leven in gebiedsprocessen merken we. mochten er vanuit een gebiedsproces vragen zijn... Uh, over klei en hoe dat werkt. En de hoeveelheden. Hè? Uh, dat kan ons enorm helpen. Dus dan gaat het niet over 5000 kubes, maar een uh, bundeling van de hoeveelheden stromen. Uh, om met jullie een wat groter gesprek te voeren. En ik zag net uh, in de chat uh, al partijen als Campina of andere grote partijen langskomen. Als er mensen zijn die zeggen, nou, dat we, die bundeling willen wij wel doen. Uh, zou dat voor ons ook heel erg helpen. Want ik denk dat het zo is. Op het moment dat we echt de vraag articulatie bij elkaar kunnen doen, hè? dat het ook bij jullie uh, uh, makkelijker intern werkt om uh, ja, die beweging voor te zetten. Uh, ja, en voor jullie. mij is het makkelijk om dan ook de beweging richting de ministeries te krijgen, ja. om daar goed in gesprek te gaan met uh, INW en LNV. Uh, Susan, wil je dat e-mailadres anders even in de chat zetten? Um, dat is het mooiste en dan zorgen wij dat we die vragen gaan uh, bundelen. Um, Even denken. Um, ja, um, zijn er nog andere vragen uit de chat aan Joyce uh, die we moeten bespreken? Ik kijk even uh, vanaf de zijkant. Um, even een tel kijken. Um, ja. Um, um, hoe gaan we om met de mogelijke... Uh, uh, winst die te behalen is, hoe kijken jullie er tegenaan, dus voor wie zijn de creditjes eigenlijk? Is daar nog een uitgesproken mening over? Nou ja, ik denk dat, uh, kijk we hebben het hier over een verandering, hè? dus technisch kan dit, maar dit vraagt om een systeemverandering en waar gaan de credits heen en wie gaat wat betalen? Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om dat met elkaar te gaan uitvinden. Uh, als ik bijvoorbeeld een boer uiteindelijk vraag om dit te doen. Voor maatschappelijke opgaven. Ja, dan denk ik ook dat we met elkaar moeten gaan kijken. Hoe krijgen we die klei daar en wie betaalt dat dan? Uh, ja, daar ja. zullen we met elkaar moeten uitzien te komen. Dan moeten een polderprocesje op gang brengen, denk ik. Hè? <laughs> en, uh, nou ja, wat, wat, wat, wat, wat, wat wij in ieder geval nu doen bij Circulair Terreinbeheer voor biomassa, is dat we ook echt een keten in beeld hebben, maar dat we daar ook partners omheen in beeld hebben, zoals de provincies en waterschappen, die duidelijk een belang hebben. En, en uh, die kunnen dus ook mee bijdragen, dan wel door materiaal te leveren, dan wel, nou ja, Allerlei manieren om, uh, om, uh, om dit proces uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, een van de deelnemers um, um, bericht uh, terecht. Um, gezien de onzekerheid die Maike en Mariet op dit moment nog geven over de werking van klei, Het ziet er goed uit, maar de hoeveelheden en de afrekenbaarheid wordt nog wel een issue. Um, is het misschien nog wel veel te vroeg om nu al heel expliciet te, uh, vast te gaan stellen wat voor credits, uh, he, wat voor economische effecten er zijn, wat voor CO2-effecten er precies zijn en die daadwerkelijk ook op waarde te zetten. Uh, maar goed, de, de trein moet een keer in gang gezet worden, dus uh, het gesprek daarover lijkt me in ieder geval goed. Um, wil jij nog wat aan de mensen vragen, Joyce? Naast dat je graag uh, vraagbundeling wil. Nou ja, ik zal zo nog even in de chat even neerzetten naar Circulair Rijnmeer. Daar kunnen jullie ook kijken, waar wij dan klei op zand uh, aan het doen zijn. En um, uh, ik zal ook verwijzen naar het live. Dus als mensen daar vragen hebben of verbinding mee willen hebben, dan uh, nodig ik jullie uit. Helemaal goed. Super. Um, uh, blijft een issue. Hij komt een paar keer langs in de chat uh, over uh, de vermeende vervuiling en hoe kunnen we dat opzetten in een kans. Uh, maar vervuild is vervuild. Uh, misschien is het ook wel goed om te zeggen dat we kijken naar het deel wat niet vervuild is en een deel wat echt vervuild is zal een andere toepassing uh, dragen. We hoeven ook niet alle klei van jullie het landbouwgebied in te brengen. Nee, dus. nee. Maar daarnaast moeten we ons ook realiseren dat we wel het uh, afvoerputje van Europa zijn. dus Eigenlijk is Nederland gewoon één belast gebied. Dus ja, ik, ik denk dat we daar echt moeten leren hoe we daar met elkaar mee moeten omgaan. Oké, okay, hey, hey, uh, hartstikke bedankt uh, Joyce voor jouw toelichting. Um, nou, we hopen dat we veel uh, um, kuubjes voor jou kunnen krijgen en dat we de, de pool zo groot mogelijk uh, um, ja. kunnen maken. Want die boodschap uh, is in ieder geval bij mij wel binnengekomen. Um, Laten we overstappen, wat mij betreft, naar de volgende. Uh, ja, wat is het eigenlijk? Gesprekspartner. Um, in ons programma was je eerder, uh, Bernd. Ik kan er ook even niks aan doen. Um, maar volgens mij maakt het niet zoveel uit. Um, wil je jezelf even voorstellen, Bernd? Ja, dat is goed. Als het goed is, dus kom ik dan meteen in beeld uh, bij iedereen. Dat is toch ja. altijd een stukje, Ja, precies. Uh, ik ben Bernd van den Berg. Ik ben beleidsadviseur uh, Bodemdaling Veenweide. Bij het Hoge van Schieland en Kimper en dat doe ik sinds 1 oktober. Hiervoor heb ik gewerkt bij de Omgevingsdienst, ook uh, in dit gebied, Midden-Holland. Dus ik weet al ook al iets van bodemkwaliteit. En ik wil het nog even, misschien toch even van de gelegenheid gebruik maken om even aan te haken bij de discussie van net over bodemkwaliteit. Um, ga dan ook alsjeblieft met, uh, met uh, de Omgevingsdiensten. Uh, in Conclaaf, over of er misschien uh, ietsje-pietje... meer uh, zware metalen in dat gebied mag worden hergebruikt. Uh, gemeenten zijn bijvoorbeeld voor uh, voor het toepassen van, van klei op veengrond. Uh, vaak belegd bij omgevingsdiensten... die dan... Uh, uh, dat moeten, daarop toe moeten zien. Maar het is een gemeente om in een... nota bodembeheer daar uh, mogelijk uitzonderingen voor te maken, dat er misschien... Uh, ietsje pietje uh, meer stofje uh, uh, toegevoegd kan worden aan de bodem als dat verder geen milieu risico heeft. Dus dat is misschien nog een aanvulling op de discussie van net. Ja, uh, super, uh, dankjewel Bernd. Um, ja, um, de vraag is natuurlijk, waarom vragen we jou om hier iets te komen toelichten? Ja, omdat het waterschap uh, gaat over het watersysteem en uh, we hebben ook een doelstelling om bodemdaling uh, te beperken. Uh, het staat zelfs zo uh, letterlijk in ons waterbeheerprogramma. Uh, tegengaan uh, op beperken van bodemdaling. Ja, elke maatregel die je toe kan bijdragen, die uh, zullen wij uh, natuurlijk uh, omarmen. Of in ieder geval uh, ja, positief uh, verwelkomen. Uh, wij hebben, er zijn natuurlijk verschillende maatregelen om bodemdaling te remmen. Uh, we hebben uh, wat je veel momenteel ziet in de landen, dat zijn de waterinfiltratiesystemen. Uh, mag ik toch even... Mijn scherm gaan delen, Frank? Is dat goed? Ja, dat kan. Is prima. Ja, Oké. Okay. Even um, kijken kijk of dat zo werkt. Ja. ja. Dat lukt zo, hè? Ja. Uh, dit is een deel van de Krimp en de Waard, waar wij dus de watergebiedsbeheerder uh, zijn, waterbeheerder. En je ziet al hoeveel enorm veel sloten daar in dat veenweidegebied uh, aanwezig zijn. Uh, waarom laat ik dit plaatje zien? Nou. Uh, uh, en samen met dit plaatje, dat is een kaart van de drooglegging in, in de Waard. Um, drooglegging is een restant van de hoogteligging en het uh, oppervlaktepeil. Dat zegt niks over het grondwater, maar wel over uh, ja, hoe, de, hoe droog een perceel gemiddeld zal, ongeveer zal zijn. Of waar de grondwaterstand gemiddeld genomen uh, idealiter uh, zal liggen. En dan zie je ook wel dat het noordelijk deel van, van die polder en het middengebied al behoorlijk nat en drassig is. Hè. De, de, de drooglegging is daar... Nou, 30 centimeter, uh, soms zelfs 20. Dus uh, we hebben een grote opgave om dit ook, uh, dit hele gebied, uh, de bodemdaling te, te stoppen. Dan zou je kunnen denken aan uh, pijlverhoging. Nou, dat in die paarse en uh, uh, donkerpaarse gebieden wordt dat al heel lastig, pijlverhoging. Je zit daar al, uh, dat dan zou landbouw bijna onmogelijk uh, worden. Uh, een van de doelstellingen in het gebied is wel volhoudbare landbouw, hoe mooi die term klinkt. Uh, wat ik me daarvoor moest stellen is nog een beetje onduidelijk, maar uh, volhoudbare landbouw is het doel. Ja, op pijl verder omhoog is dan lastig. Waterinfiltratiesystemen komen dan om de hoek kijken als mogelijke oplossing. En daar hebben we toch um, um, wat kanttekeningen bij. Uh, beheer van het systeem is nog niet altijd goed geborgd, zien wij. Uh, wie gaat het onderhouden en zorgt dat het niet uh, uh, dichtslit. We zien een toename van de watervraag natuurlijk door waterinfiltratiesystemen. We hebben een hydrologisch adviesbureau berekeningen laten uitvoeren. Uh, om te kijken van wat, uh, wat gebeurt er in verschillende scenario's als we waterinfiltratiesystemen gaan aanleggen. En we zien een watervraag van uh, die uh, 30% toeneemt uh, als we volledig krimpende waard gaan volleggen met waterinfiltratiesystemen. Nou zou ons gemaal dat nog wel aan kunnen de, de inlaat van zoveel water. Maar we hebben in Krimpenwaard ook ook een opgave voor de zoetwateraanvoer. We hebben afgesproken met het eh, naastgelegen waterschap Rijnland. Dat we gaan zorgen voor een zoetwateraanvoer door de Krimpenwaard, Zodat ook het, het noordelijk gebied eh, eh, eh, voorzien kan worden van zoetwater. Nou ja, dat, dat geeft nogal wat druk op het hele watersysteem. We hebben ook eh, in de doorberekening van het adviesbureau blijkt dat er een toename gaat plaatsvinden van wateroverlast denk je van, hoe, hoe kan dat nou? Maar uh, het is niet alleen een infiltratiesysteem. In de winter draineert het ook nog eens een keer heel goed natuurlijk. En uh, vooral in de winter zie je dan dat het uh, watersysteem enorm uh, uh, snel en, uh, kan reageren op uh, uh, hevige neerslag. Uh, wat leidt tot uh, grotere wateroverlast. Uh, nou, wij zijn natuurlijk uh, wel gebonden aan normen voor wateroverlast. Dus dat zegt ook nog iets. Dan hebben we ook nog het... Uh, ja, het het, toch het verhaal van, uh, is het duurzaam om heel veel plastic buis in de grond te leggen? De effectiviteit van de CO2-reductie is niet altijd uh, je van het, zeker in gebieden waar het nu al uh, heel hoog pijl heeft. En uh, de kosten zijn ook behoorlijk hoog van waterinfiltratiesystemen, zo'n 4 5.000 euro per hectare. Is uh, geen, uh, geen uitzondering momenteel. Dus, uh, al met al, uh, ja, zien we heel erg uh, zitten om een klein inveen op grotere schaal toe te gaan passen in ons beheergebied, omdat het gewoon weinig of minder effect heeft op het watersysteem. En het is dus een, inderdaad een bodemmaatregel. Uh, er zijn al uh, inderdaad, uh, Michael gaf het al aan, vijf pilots geweest in Krimp Dit zijn foto's van uh, een boer bij Stolwijk, waar het. Uh, de klei is opgespoten op het, op het weiland. En um, ja, um, alleen de vraag is bij ons dan heel erg. Wij zijn ook nog een keer wegbeheerder in het gebied. En dan heb je het over dit soort weggetjes. Hoe gaan wij die klei daar inderdaad... Um, grootschalig uh, kunnen uh, toepassen? Um, we hebben er nu een beoogd project van één... Uh, uh, te opbrengen van 1 centimeter klei op 100 hectare. En ja, hoe krijg je dat het gebied in? Dat is eigenlijk de volgende uh, ja, uh, uitdaging waar we goed naar moeten kijken. Oké, okay. um, dus je geeft aan uh, uh, jullie rekenen met ongeveer 1 uh, centimeter klei. Is dat 1 centimeter klei in totaal of 1 centimeter klei over 10 jaar? Of wat is jullie inschatting? Uh, per, per keer, ja. En als, als de onderzoekers uh, die we net aan het woord hebben gehad, zeggen dat het elke vijf jaar moet, dan moet het onder vijf jaar of tien jaar. Dat, dat weet ik niet. Uh, dat, dat kan ja. Wetenschap uh, is daar nog mee bezig natuurlijk. Uh, dus mijn eerste instantie is volgens mij die 1 centimeter kleip uh, uh, een goede uitgangspunt, dacht ik ja. altijd. Ja. Oké. Okay. Um... Kan je iets vertellen over hoe uh, uh, Klei in Veen onderdeel gaat worden van jullie waterbeheerprogramma? Dus hoe veranker je het in jullie waterschapsbeleid? Um, ja, dat is een goede. Um, staat er nu nog niet uh, letterlijk zo in. Het is natuurlijk, het is, het, je merkt ook aan alles dat het beginnende wetenschap is. Uh, tenminste, ik vind het uh, uh, bijzonder hoeveel er nog onderzocht moet worden en hoeveel nog onduidelijk is. We zien wel in principe dat het een bewezen... Techniek is als we kijken naar de bodemdaling in de Krimpenwaard, zie je aan de randen waar, waar, waar een kleidek aanwezig is door de rivieren eh, die daar aan de randen van de Krimpenwaard liggen, die dus van nature al eeuwen geleden daar klei hebben afgezet, veel meer klei dan het middengebied van de Krimpenwaard. Daar is het bijna puur veen. Eh, dan zie je al dat de bodemdaling aan de randen van de Krimpenwaard veel minder sterk is. Dus je ziet eigenlijk al in de, als je die kaarten goed bekijkt. Hè, door je, het is niet wetenschappelijk verantwoord, maar je kan wel zeggen van daar waar meer klei in het veen zit, zien we al minder bodemdaling. Dus we zien het echt wel als bewezen techniek al, in die zin, als ik dat zo mag zeggen. Um, het opnemen in het waterbeheerprogramma, weet ik nog niet zo goed, omdat het natuurlijk een bodemmaatregel is. Hè. Daar gaan we gaan natuurlijk niet over, ja, dat zal in, in, de, in de gebiedsprocessen zou dat wel een plek moeten krijgen. Daar gaan we wel voor, dus ja, op die manier. Hey, heel goed. Um, nou denk ik aan een Rijkswaterstaat um, met klei. En volgens mij hebben jullie ook waterwegen. Um, hebben jullie ook zelf, zelf klei in de aanbieding? En heb je daar zicht op de volumestromen? Als waterschap? Uh, heb ik geen zicht op? Ik weet wel dat ze al proberen al, al, al uh, 10, 20 jaar uh, bagger zoveel mogelijk in het gebied te houden. We hebben daar ook. Uh, afspraken mee kunnen maken met de gemeente en het omgevingsdienst... om zoveel mogelijk bagger in de polder zelf weer uh, op percelen te brengen. Ook al is de bagger niet altijd even schoon. maar uh, Ja, dat is dan natuurlijk niet echt kleibagger, maar gewoon een gebiedseigen bagger. Uh, dat zou een goeie zijn um, om te kijken of wij uh, onderhoudsbagger... Um, nog meer dan nu. Maar dan moeten we dus inderdaad met die gemeente en, die, en het omgevingsdienst... De uh, of we dat nog... meer kunnen hergebruiken om het zoveel mogelijk in het gebied te houden. Het scheelt natuurlijk wel enorm veel... aanvoer van buiten. Alles wat je in het gebied kan houden, moet je natuurlijk... Uh, als nuttige grondstof zien. Ja, ja. En dan kan je het ook heel goed verpompen. Uh, ik weet ook dat er in het verleden wel wat experimenten zijn gedaan... met het verpompen van... Uh, van grond. Dat zou ook nog he hele waar, uh, ja, interessant zijn. Um, volgens mij is bij de Boer in Stolwijk toen... Ik weet, was daar niet bij. Maaike weet dat beter. Is volgens mij... Ja, uh, is, is eerst de klei wel aangevoerd per as, volgens mij. Toen in, in een sloot uh, gebracht en toen... weer verpompt op het land. Uh, ja, dat is natuurlijk ook allemaal weer... Uh, extra handelingen, maar ja, dat zou... We, we, dat, we hebben dat toen de tijd kleimelk genoemd, dus... Oh ja. we, we, um, klei opmengen in uh, heel veel water en het dan, uh, dan wordt het verspuitbaar, zeg maar. Ja. Um, ja, er komt nog een vraag van Jannie Gerritsen. Uh, uh, het mooie is, ze werkt bij de provincie Noord-Holland, dus het is niet jullie territorium. Maar die vraagt natuurlijk: uh, en hoe zit het nou eigenlijk met die bodemwaternotitie? Want je zegt vrij expliciet: uh, wij gaan niet over de bodem. Uh, het ministerie heeft gezegd: we leggen de koppeling. Uh, dus ja, hoe kijk je daar dan tegenaan? Hoe kijkt het waterschap daar eigenlijk dan tegenaan? Want blijkbaar mag je die koppeling niet meer los zien van elkaar. Uh, nee, klopt. Het uh, uh, bodem- en watersysteem, dat kan je niet los van elkaar zien. Dat, dat zijn die communicerende vaten. Soms letterlijk, soms uh, figuurlijk. Maar. Uh, nou ja, goed. Uh, ik, ik weet dan niet hoe het moet gaan, landen in het waterbeheerprogramma. En, uh, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat moeten we gewoon bekijken. Uh, uh, zeg maar, zolang. Ja, uh, uh, uh, wat ik net zeg, Het is. Um, je moet, moet gewoon in de gebiedsprocessen ook met de, met de boeren zelf eruit gaan komen van uh, hoe gaan we die bodemdaling stoppen. En uh, linksom of rechtsom, uh, iedereen heeft daar een belang bij. Dus uh, Ik weet niet of dat nou hangt op een, uh, op, op, een, op een Alinea in een waterbeheerprogramma, vraag ik me af. Oké, okay. Ja. Um, ja um, wil je zelf nog wat vragen aan de mensen of uh, nog een losse opmerking plaatsen? Nou, ik ben wel benieuwd uh, hoe, of misschien mensen uit de. de, uit de uh, die, nu die nu aanwezig zijn. Ik, ik zag een, een chatbericht van uh, Martine Bijman bijvoorbeeld. Die gaat in de Holland al aan de slag met kleien in Veen. Uh, hoe die dan het transport uh, ziet, zeg maar. Hoe, dat, uh, hoe zij dat uh, voor zich ziet, of dat andere mensen zijn die daar ideeën over hebben. Uh, of al een keer iets hebben doorgerekend. Want ja, transport is natuurlijk ook weer CO2-uitstoot. Dus ja. Uh, is daar al een keer een, uh, uh, een maatschappelijk kost van gemaakt bijvoorbeeld. van Hoe uh, efficiënt dit allemaal is wat we allemaal gaan optuigen. Hè? We zijn voor een grote transitie, dus we moeten wel zorgvuldig te werk gaan, laat ik het dan zo zeggen. Om te kijken of we niet... Uh... Martina, jouw naam werd genoemd. Jullie zijn aan het rijden geweest met Klei. Kan jij daar iets over zeggen of uh, niks? Ja, dat kan ik metten, inderdaad. Um, wij hebben vanuit uh, Noord-Holland uh, financiering gekregen voor het loket Veenweideboeren Noord-Holland. Dat is uh, maatregelen nemen, daadwerkelijk in de praktijk. Maar daarnaast denken we met de stuurgroep ook over uh, nou ja, de, de andere vraagstukken. Dus als je waterinfiltratie gaat toepassen, doe je dat dan met biologische drains bijvoorbeeld. En als je klei gaat verzamelen... Moet dat dan met een elektrische graafmachine? En, um, nou ja dat zijn, dat zijn vraagstukken die zeker straks in de stuurgroep uh, beantwoord gaan worden. Maar op dit moment nog niet beantwoord zijn. Joyce? Oké. Okay. Ja, ik refereerde er straks nog aan. We, zijn met, uh, we hebben een grondstromenmodel uh, ontwikkeld. En daarin wordt dus ook uh, de CO2 van, uh, van de installaties, maar ook... De circulaire waarde, waar ook de CO2-winst of reductie uh, wordt meegewogen. Uh, en dan zie je gewoon dat uh, als je kijkt op lange termijn effect. Dat uh, al doe je alles met de vuilste uh, machines, dan heb je nog steeds CO2+. Uh, mensen die ook geïnteresseerd zijn in dit model, die kunnen, ook, kunnen zich eventueel ook aanmelden Om uh, eens te kijken, uh, om dat eens te gebruiken. En uh, het is nog in ontwikkeling, maar uh, uh, ja, ik hoop dat we aan het eind van de rit iets moois hebben. Ja, oké. Okay. Um, volgens mij zijn de meeste vragen beantwoord uh, voor zover. Uh, um, iemand vraagt nog uh, hoe verhoudt het ophogen met klei zich tot de droogheid en de bodemdaling? Um, we hebben het hier niet over ophogen van klei, dat heb ik in het begin gemeld, maar over het inbrengen van klei, dus ophogen is een ander thema, dat gebeurt veel in Duitsland en in Noord-Nederland. Dan gaan we in een andere webinar een keer uh, uh, over uh, met elkaar in gesprek. Um, ik denk dat we er dus een beetje door zijn, of iemand moet nog een prangende vraag hebben. Uh, Joyce, ik denk dat jouw handje van de vorige keer nog is, uh, gok ik. Ja, oké. Okay. Um, wat mij betreft ronden we af. Um, dat betekent dat ik begin met aftiteling. Um, op 13 maart uh, hebben we een volgende webinar gepland. Dus uh, deze webinars uh, we gaan een hele serie maken. Op 13 maart volgende webinar gepland. Dat gaat uh, wat meer over de economie van hoge grondwaterpeilen. Um, we hebben eerder besproken over wat het technische verhaal was achter hoge grondwaterwijde, wat doet het met de bodem, wat doet het met de opbrengst, eh, als het gaat over grasopbrengst, et cetera, et cetera. En we willen nu wat meer gaan inzoomen eh, op de economie. Eh, hoe we dat precies gaan noemen, dat weten we nog niet. Het gaat over schade, het gaat over extra opbrengsten, over verminderde opbrengsten, eh, maar vooral de focus op eh, de, het gelddeel wat erachter zit. Um, die is op 13 maart. Die organiseren we ook weer samen met het NOBV, alhoewel het NOBV iets minder bezig is met het economische deel. Um, maar als we het hebben over CO2-emissiereductie uh, en de eventuele credits die erachter vandaan kunnen komen, uh, dan raakt het ook zeker wel weer het NOBV-deel. Voor zover, um, volgens mij ben ik niks vergeten uh, te melden tot zover... Um, als iemand nog een laatste opmerking heeft, uh, we hebben het volgehouden uh, tot vijf minuten geleden. Toen zaten we op 100 deelnemers, nu zitten we er nog met 97. Dat betekent dat we waarschijnlijk iets uh, interessants bij de kop hebben gehad. Dank voor uw komst en uh, we zien u graag uh, op 13 maart weer terug. Tot zover.